Als iemand een PowerPoint gebruikt om te presenteren, dan gaat hij vaak van slide 1 naar 2, naar 3, naar 4. Maar soms is het toch eigenlijk wat leuker of wat interactiever als je een soort van poster hebt, gewoon één plaat, waar eigenlijk alle onderwerpen waar je het over wilt of zou kunnen hebben, waar die op staan. Maar dat je eigenlijk samen met je publiek bepaalt op welk moment je welk onderwerp aanklikt. Uh, en daar kun je het dan op dat moment over hebben. Of bijvoorbeeld als je met een klas werkt, uh, dat je kunt vragen wat ze al weten over een bepaald onderwerp. En dan kun je dat met z'n allen samen controleren. Uh, ik ga je laten zien hoe je dat kunt maken. Ik heb hier een voorbeeld gemaakt van zo'n poster. En in dit geval heb ik even gekozen voor huisdieren. Maar het zou natuurlijk ook een landkaart van Europa kunnen zijn met steden waar je iets over wilt zeggen... Uh, het zou een enorme poster van een uh, motor kunnen zijn. Nou, van alles en nog wat uh, waar je les over wilt geven of uh, wat je wilt presenteren. Um, nou, nu heb ik deze poster hier uh, klaarstaan en ik begin eigenlijk met mijn verhaal. En uh, misschien stel ik wel een vraag uh, die gaat over deze hond. Um, vervolgens kan ik op het hondje klikken. Dan krijg ik de informatie over het hondje en hier links op mijn pijltje kan ik weer teruggaan naar mijn poster. En als mijn verhaal dan uh, bijvoorbeeld gaat over de cavia's of iemand stelt een vraag over de goudvis, dan kunnen we even naar de goudvis gaan kijken en ook weer terug naar de poster. Nou, hoe doe je dat? Dat ga ik je even laten zien. Je ziet hier aan de linkerkant een aantal slides die ik heb gemaakt. Dus je maakt natuurlijk eerst eigenlijk je overzichtsposter en daarvoor, daarna maak je voor ieder onderwerp een aparte slide. Um, nou, vervolgens uh, ga je die slides natuurlijk toekennen aan de juiste plek op je poster. Um, nou, als voorbeeld pak ik even de emu, want die had ik nog niet gedaan. Um, nou ben ik hier bij de emu en wat ik dan doe is ik klik op dat plaatje en ik zeg eigenlijk dat ik hier een uh, hyperlink wil toevoegen. Dan kies ik voor hyperlink en dan uh, een plaats in dit document. En in dit geval ga ik dan nummer 5, de emel. Die hyperlink die voeg ik toe. Dus nu is het dan zo dat dit plaatje straks gaat verwijzen naar deze dia. Maar dan ben ik op die dia en dan wil ik ook weer terug kunnen naar boven toe in mijn verhaal. Dan moet ik daar dus eventjes zo'n uh, symbooltje plaatsen, of een stickertje. Nou, die heb ik in dit geval uit onze huisstijl huis gehaald, maar ja, je kunt er ook zelf eentje kiezen. Dan klik ik daarop, dan zeg ik Ctrl-Copy. Dan ga ik hier naar de EMO, dan zeg ik Ctrl-V. Nou, dan zet ik hem hier onderin, dat ik ook straks makkelijk weet waar ik hem kan vinden. En dan moet ik hier natuurlijk een hyperlink aan toevoegen, terug naar boven toe. Dus dan zet ik hier de hyperlink. En dan ga ik terug naar de welke huisdier past bij jou. Oké. Okay. Nou en op die manier um, heb ik dus nu een uh, klikbare ja, poster eigenlijk gemaakt. En op het moment dat je hem dus op diavoorstelling zet, dan zien andere mensen niet dat er allemaal slides uh, onder zitten.